Heb jij een verhaal te vertellen en wil je daarmee indruk maken? Ja! Wat zijn de belangrijke waarden in jullie bedrijf? Je herkent misschien wel dat als je een belangrijk gesprek of presentatie hebt, dat je dan heel gefocust bent op wat je gaat zeggen, oftewel de inhoud van je boodschap. Welkom bij de presentatie. Ik vind het echt superleuk. Wat leuk om hier te staan. Maar dit is maar een klein gedeelte van je communicatie. In de jaren 70 werd het volgende ontdekt: de informatie die we waarnemen in onze communicatie wordt maar voor 7% bepaald door de inhoudelijke boodschap die je vertelt, oftewel die tekst die je van tevoren zo goed zit te bedenken. 38% neem je paraverbaal waar. Dit gaat over je intonatie, je tempo of je volume. Het is onze passie om een jong professional in zijn kracht te zetten. 55% gebeurt non-verbaal, oftewel jouw lichaamstaal. Dit gaat over je gezichtsexpressie, je houding, je handgebaren. Als je dus invloed wilt hebben met jouw verhaal, let dan eens op de manier waarop je staat en praat. Dit speelt namelijk een enorme rol in wat er van jouw verhaal gaat overkomen. Ja. Wil je blijven leren? Dat kan, door op abonneren te drukken.